Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik lig hier even op de bank, op de zetel, zoals dat jullie kunnen zien. Het is weer heel erg warm en uh, ik uh, krijg nog wel snel hoofdpijn van de warmte. Dus ik kom eigenlijk niet zo graag buiten als het zo warm weer is. Uh, dus ja, dan voel ik mij nogal lui. En uh, ja, dan doe ik dus eigenlijk wel heel veel aan de bank hangen en uh, veel uh, stil liggen en zo, me rustig bezighouden. En uh, morgen gaan we naar een, trouw. uh, naar een trouwfeest. En uh, ja, dan wordt het weer, weer morgen 30 graden. Dus <lacht> dan moet ik er wel even doorheen. Maar uh, ja, het komt wel goed, denk ik. Het uh, is al lang geleden dat ik, er, dat ik nog op zo'n feest ben geweest. Dus uh, ik heb daar wel natuurlijk wel, wel zin in. Alleen ondanks de warmte gaat het wel even, soms misschien wel uh, moei, mo moeilijk gaan, maar uh, ik bedoel, uh, ik kan me daar wel over zetten. <laughs> en uh, dan hopen dat uh, de herfst uiteindelijk snel uh, door gaat komen, dat het wel wat koeler gaat worden. Dus ik, dus dan kan ik ook wel meer naar buiten terug gaan, want dan uh, gaat mijn luiheid ook wel vanzelf over. Dus uh, ja, ik heb ook wel zin en trouwfeest. Dus dat uh, komt wel goed. Ik hoop dat met, dat met jullie ook nog altijd alles heel erg goed gaat. Dat jullie uh, uh, je ja, ook goed voelen. En dat jullie uh, wel uh, beter tegen de warmte kunnen dan ik, hoop ik voor jullie. Uh, ik hoop voor jullie dat jullie ook echt... Uh, Echt een fijne zomer hebben gehad. Dat jullie van de hittegolven hebben genoten die uh, er zijn geweest. Ikzelf, uh, ja, ik ben echt meer een uh, herfst-winter type. Dus uh, ik ben heel erg aan het uitkijken naar de herfst. <laughs> en uh, ja, ik vind het dus gewoon ook veel gezelliger als het s'avonds sneller uh, dat de zon ondergaat voordat de TV wil kijken of zo, vind ik het gezelliger als het donker is buiten, dat voelt voor mij toch gezelliger aan als, ik, uh, als het dan nog uh, volop zon is, s'avonds. En uh, dan zet ik de tv niet zo graag aan eerlijk gezegd. Ik vind dat niet zo gezellig om dan tv te kijken. En ik ben eigenlijk wel een, uh, iemand die veel en graag tv kijkt. Ik kijk heel veel Netflix, um, ik volg een hele hoop series en films. Binnenkort komt bijvoorbeeld de Witcher, nieuwe serie op Netflix, die ik heel graag wil zien, waar ik heel erg naar uitkijk. En ja, ik vind het gewoon ook veel aangenamer en gezelliger om tv te kijken als het buiten al donker is. Dat heeft gewoon een heel fijne sfeer, vind ik. En ja... Ik van, ik kon nog even aan jullie, aan jullie melden. Nog even een video opnemen voor jullie. Ja, ik, ik heb echt een heel lui zomer achter de rug. Met al die hittegolven. Ik heb ook heel vaak hoofdpijn gehad. Een hoge bloeddruk door de warmte, Veel jeuk aan mijn lichaam. Veel hooikoorts gehad. Veel last van de muggen. En van al die andere beestjes die in de zomer heel veel naar, bu naar buiten komen. Dus uh, de herfst, echt, dat is, gaat zo'n verlossing voor mij zijn. Daar zijn er, uh, dan zijn er niet meer zoveel muggen. Dan heb ik niet meer zoveel last van mijn uh, bloeddruk. neemt niet meer, uh, niet meer zo last van hoofdpijn en zo. Dan is het ook, vind ik, zelf aangenamer om buiten een wandeling te gaan doen. Uh, door die, die ja... Het is gewoon aangenaam, maar aanvoelt. Ik kan het moeilijk uitleggen. Ik weet dat er heel veel mensen echt van de zomer houden. En uh, dat, uh, dat jullie dus ook echt uh, ja, de zomer wel heel erg kunnen waarderen. En heel erg ervan kunnen genieten. Allee, de meeste mensen in elk geval. Ik ben echt wel een uitzondering, denk ik. Maar uh, ja, dan weten jullie dat. Ik, <laughs> ik uh, vertel hier op mijn... Uh, mijn YouTube-kanaal zoveel mogelijk over mezelf. Meestal gaat het wel over mijn spirituele onderwerpen en thema's waar ik mij mee bezighoud. Maar af en toe deel ik ook nog wel andere uh, dingen over mezelf. Zoals nu wat ik nu aan jullie deel, dat is dan weer iets meer misschien persoonlijker. Maar uh, ja, ik ben een open boek en ik heb uh, niets snel geheimen. En ik vind, iedereen mag weten hoe ik echt ben. Dus uh, ja, dan weten jullie dat. Ik wens jullie allemaal nog heel erg veel moois toe. En uh, heel erg veel liefst van mij.